Hey Brian, waar gaan we vandaag heen? Afspraak. We gaan hier naar een afspraak. We gaan naar een museum met ruimteschepen. We gaan naar Space Expo. En we nemen jullie weer mee in het nieuwe seizoen van Museum Reviews met de familie Romein. Ja, <grijgert> <grijgert> gewicht op aarde. Wat zal mijn gewicht op Mars zijn? 37 ja, euro. Ja. op Jupiter. 231. Ja. Vandaag zijn we in de Space Expo in En uh, Dit is een uh, museum over ruimtevaart. Hebben we hebben meegenomen Brian en mama natuurlijk. Uh, vandaag uh, gaan we hier kijken wat er in dit museum te doen is in een nieuwe museumreview van de familie Galein. Space Expo is een permanente ruimtevaarttentoonstelling in Noordwijk. Tevens is Space Expo het officiële bezoekerscentrum van de e stek Ook de debriefing van een groot aantal ruimtevaarders vindt hier plaats. De tentoonstelling werd in 1990 door Koningin Beatrix en Prins Friesel geopend. In oktober 2004 ontving de expositie haar miljoenste bezoeker. De tentoonstelling is deels interactief en geeft antwoord op vragen als hoe werkt zwaartekracht, wat is een zwart gat, welke functies hebben satellieten en aan welke ruimtemissies wordt nu gewerkt. samen kijken, nee, niet kijken, hoeft niet, had hij de ruimte in, ik kijk ja zag je dat, een helikopter, scherm, kom maar, gaan we hier kijken, de tentoonstellingsruimte bevat anno 2018 onder andere een sectie over de historische hoogtepunten van de ruimtevaart, een sectie over André Kuipers, ESA astronaut, een satellietplein, aandacht voor de Ariane raket, een Soyuz-simulator en een levensgrote maquette van de maanlanding. In het weekend en tijdens vakantie kan tegen een meerprijs gebruik worden gemaakt van de Space Train. Dit is een rondleiding door de ontwikkelings- en testruimtes in enkele gebouwen van de ASTEC, het technische hart van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Wil jij het museum zo of jij het museum zo? Nee. Zo? Ja. Duim omhoog. En welke cijfer wil jij hebben geven? Welke cijfer wil jij hem geven? 1, 2, 3. Of oh, gewoon een 10. 10. Mm. Zullen we 8,5 geven? Dat doen we omdat het een beetje. Dat doen we omdat het een beetje een kleine expositie is. Het is dus wel een hele grote zaal, mensen zijn gegaan waar je denkt dus, uh, nou, ik geef het een 8,5. Hé, eh, En jij geeft het een duimpje omhoog, toch? Mooi. Gewoon verder Tot de volgende. En uh, vergeet ons niet te abonneren, te kijken, te liken. Plusjes, duimpjes, reageren, abonneren. Daar houden we Misschien kan ik een je game op uh, Twitch even opzoeken. Ook wel leuk. af en toe uh, game-examers. Anders.